Ja, ik ben Marlies Dekkers, ik werk bij de gemeente Ede en ik ben projectleider van het project Hakselseweg. En uh, wij nemen deze video op omdat we dit eigenlijk graag aan u live hadden willen presenteren. Maar dat kan niet in verband met corona. En uh, daarom doen we het digitaal en ik wil u laten zien wat gaan we gaan doen in de straat. Um, we gaan, nou ja, eigenlijk de aanleiding is dat het riool aan vervanging toe is en dat we in Ede heel erg inzetten op het verbeteren van de fietstoegankelijkheid van Ede. Dus we gaan hier rio vervangen en we gaan een fietsstraat aanleggen. Uh, en als we dan toch zo aan de slag gaan, dan pakken we ook gelijk de parkeerplaatsen mee, dat we die beter gaan inrichten, mooier gaan inrichten en het trottoir gaan we ook opnieuw bestraten. En dan staan er ook nog bomen en die bomen, nou, die hebben een goede kwaliteit, die willen we graag bewaren. Dus zoveel mogelijk bomen laten we staan, ondanks de werkzaamheden. Een aantal moet gekapt worden. En daar waar we nog wat nieuwe bomen kunnen aanplanten, doen we dat ook. Nou, dat is eigenlijk op deze tekening staat dat weergegeven. Dan is het best wel ingewikkeld om zo'n tekening te lezen misschien. En dan, daarvoor laat ik je zien wat hier allemaal op deze tekening te zien is. Nou, op deze twee tekeningen samen staat het hele projectgebied. Dus dan begint hier linksboven bij de Oortveldlaan en we eindigen hier rechtsonder bij de Kolkakkerweg. En wat u dan ziet is heel veel rood. En rood staat voor fietstraat. Eh, dat is waar de auto's overheen gaan. De auto is de gast in de Hakselseweg. En dat betekent dat eh, de fietstraat vooral fietsvriendelijk is ingericht. De auto's mogen er overheen en voor de rest gelden gewoon de verkeersregels zoals die in elke straat in Nederland geldt. Naast de fietsstraat hebben we parkeerplaatsen liggen. Daar staat een P in en naast de parkeerplaatsen liggen trottoirs. Uh, oh ja, en we hebben verkeersplateaus die ook een beetje de snelheid van de auto's afremmen. Die kunt u, nou, die ziet u bij elke zijweg. Alle groene vlekken zijn bomen. Ja. Donkgroene vlekken zijn bomen die blijven bestaan. Lichtgroene vlekken zijn nieuwe bomen en bomen met een rood kruis erdoor die gaan gekapt worden. Nou, al met al komen er iets meer bomen terug dan dat er nu in de straat staan. Even kijken, de details. Uh, nou, in de legenda kun je zien wat we allemaal op de kaart tegenkomen. Uh, nou, we hebben het net al gehad over uh, rode asfaltverharding, maar we hebben ook de plateaus die bestaan uit rode betonklinkers. Net zoals de parkeerplaatsen. Nou, zo komen we ook wat tekens tegen van hoe eh, de beleidingen op de straat eruit ziet. En eh, nou ja, hoe zien we dat dan op de kaart? Als we dan inzoomen op, op dit stuk hier, eh, nou, daar kom je, dan zie je in de lichtgrijze tekentjes, heel klein. Dat zijn straatlantaarns, nou, die blijven ook bestaan. Er zijn een paar straatlantaarns die iets verplaatst worden. Die staan in, uh, in een signaal. kunt u ook via de legenda terugvinden. En uh, wat ook wel interessant is voor u als bewoner aan de straat, hoe breed uw inrit wordt bij uw eigen trein. En die is hier aan de onevenkant is die gemarkeerd door uh, rechthoekjes. En aan de evenkant uh, ziet u dat gewoon met grijze vlakken weergegeven. Oké, okay, dan gaan we nog even naar het groen gedeelte hier aan het einde van de Axelsweg, ter hoogte van de Kokakkerweg. Nou, dan ziet u verschillende kleurvakken en die komen overeen met de kleurtjes in de legenda. Dus niet met de kleurtjes van de bloemen. Dat kan, maar dat is toevallig. En hier ziet u welke bloemen en planten er geplaatst gaan worden. En ze bloeien eigenlijk allemaal een beetje op verschillende tijdstippen zodat er altijd wat kleur in dit gebied is. Um, ja, mocht u nog vragen hebben over het ontwerp of een opmerking hebben, in principe staat het ontwerp vast, maar we kunnen altijd een fout gemaakt hebben. Maar ga naar de website, ga naar het contactformulier en uh, stel uw vraag of maak uw opmerking. En dan zien wij het graag tegemoet. Bedankt voor uw aandacht.